Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Beste examenleerlingen VWO Maatschappij Wetenschappen. Ik heb een examenvraag uitgekozen uit een oud examen. En uh, het is een moeilijke vraag. Uh, dat vind ik niet alleen blijkbaar, maar ik heb dat ook teruggezien in... Uh, de Antwoorden die gegeven werden op deze vraag. Er werd te moeilijk gedacht. En dan wordt het vanzelf moeilijk. Het is tijd nu om wat simpeler en makkelijker na te denken. Want als je al kijkt naar een vraag, ziet het er al aardig complex uit. Dit is een vraag waarbij je rustig stap voor stap antwoorden moet geven. De initiator van het Convenant verantwoord goud, voormalig minister Ploemen is lid van een sociaal-democratische partij. Op dat moment, als je dat leest, dan komen er al kenmerken en termen in je hoofd die te maken hebben met sociaal-democratie. Leg uit dat het convenant past bij een sociaal-democratische opvatting. Op dat moment zijn die stukjes die ik al, waar ik net al over had, zijn al aan het werken. Stap voor stap zei ik, hè. Over globalisering. Gebruik in je uitleg een sociaal-democratische opvatting over globalisering. Een voorbeeld uit tekst 2 bij de gekozen opvatting. Dus we moeten een tekst gaan lezen en die tekst die ga je ook lezen. Lees de tekst. Hoe je hem ook leest, hoe diep en genuanceerd of juist een beetje scannend, hoe dan ook, het helpt. Welke tekst? Tekst 2. Ik ga nu niet heel de tekst met jullie lezen, maar uh, elke tekst... In elke tekst zie je stukjes van het antwoord. En op VWO is het niet dat ze dan uh, je cadeautjes geven. Nee, ze inspireren jou en ze, ze wijzen jouw richting, zodat jij jouw kennis kunt toepassen straks in het antwoord. Dus lees de tekst dan ook. Op het moment dat je iets niet begrijpt, herhaal het voor jezelf. Want het gaat hier over... Sociaal democratie. En laten we even niet moeilijk doen, zei ik al. Laten we het makkelijk doen. Laten we het heel simpel en basic houden. Sociaal democratie, daar kan ik 30 sheets voor gebruiken om het uit te leggen. Maar wat is de basis? Want ze vragen hoe, hoe kijkt een sociaal democraat naar de globalisering? Dan moet je in ieder geval de kern weten. Wat was het ook alweer, sociaal democratie? Focus op gelijkwaardigheid. In de breedste zin van het woord. Meer overheidsinvloed. Niet te veel individualisme. Meer dit. verkleinen van verschillen. In de samenleving moeten we niet dit zien, we moeten dat zien. En als je dit weet over de sociaaldemocratie, dan kun je bij het gebruiken van de tekst en je kennis over globalisering, namelijk dat de wereld een dorp wordt. Dat grenzen vervagen communicatie steeds sneller gaat en alles wat uiteindelijk daarbij komt kijken en het gevolg is daarvan, op dat moment sta je op een punt met die kennis om deze vraag goed te beantwoorden. En wat zei ik net, stap voor stap. Stap voor stap. Een sociaal-democratische opvatting over globalisering en wat weten wij nu? Gelijkwaardigheid, minder verschillen in de samenleving. Dat weten wij nu. Een voorbeeld uit tekst 2 bij de gekozen opvatting en die tekst die heb jij gelezen. En zo moet je dat stap voor stap gaan doen en dan kom je vanzelf bij het juiste antwoord. Dat ongelijkheid bestreden moet worden met internationale overeenkomsten is een sociaal democratische opvatting. Wat hebben we net gelezen? Gelijkwaardigheid. Wat hebben we net gelezen? Het verkleinen van verschillen. Eigenlijk heb je het antwoord dan al bijna. Het Convenant is een voorbeeld van een internationale overeenkomst waarmee negatieve gevolgen van de internationale uh, goudsector bestreden moet worden. Zo willen de ondertekenaars... Met het convenant bijvoorbeeld een einde maken aan sociale onrechtvaardigheid. Zoals ongezonde arbeidsomstandigheden bij goudwinning. Staat er in leel 20 tot en met 24. Het winnen van goud is bovendien schadelijk voor het milieu en ongezond. Dagelijks worden er 10 miljoen mensen. In het Sorry, 10 miljoen mensen. een goudmijnen blootgesteld aan kwik. In Zwakke Staten wordt met de goudwinning ook vaak milities en rebellengroepen gefinancierd. Het is niet zo oké okay, volgens de sociaaldemocraten. En dat zie je al terug in de tekst. Dat zie je al terug bij het kenmerken van sociaaldemocratie. En dan hoef je alleen nog maar te richten op de ontwikkelingen die globalisering met zich meebrengt. Dus dit soort vragen doe je stap voor stap met de kennis die je hebt over sociaal democratie, met de kennis die je hebt over globalisering en als hulpmiddel de tekst, kun je makkelijk en rustig deze moeilijke vraag op een makkelijke manier beantwoorden. Tot de volgende examenvraag!